En de wit. Weer over de hele. Komt ook werkelijk op de stropdas. Van Romeon. Prima paas. Ben Moussa. Oeh, bijna. Maar dat had de keeper vrolijk. Van Dovo. Goed gezien. Disveld. Dovo komt eruit. Guido van Dijk. Ja, schiet graag Guido van Dijk. Die heeft er ook diverse liggen voor Dovo. Ball helemaal terug naar Daan Huiskamp. Deze is goed begonnen aan de wedstrijd. Initiatief is er. Nog niet echt hele goede grote kansen gehad, maar dreigend. Zeker, dus hopen dat ze dit vast kunnen houden en door ook wat kunnen gaan creëren. Veel uh, balbezit, maar nog niet uh, de eindpaas die gegeven kon worden. Dit is Salah Siva met een diepe bal op Remyon. Die kan hem aannemen, maakt van Dijk vrij. Raakt hem niet goed. Zonde, hij had alle tijd en ruimte om rustig een hoek te kiezen aan te leggen. Maar zijn linkerbeen liet hem wat in de steek. Moest oh. even scherp zijn, Tim van der Berg. Dat doet hij goed. Het is wat minder, Ben Moussa Die laat de bal afsnoepen. De bal blijft hangen en nee, hij kan weggewerkt worden. Schot uit de tweede lijn. Bal nu bij uh, Guido van Dijk. Had een beetje onder het voetje door. Richting Nick Hak. En uh, voor de voeten van... het was uh, Kian Visser. Maar uh, goed optreden van de, een van de verdedigers van DVS. Dovo komt er nu uh, even wat meer uit. Levert gelijk een wat uh, opener uh, spelbeeld op. Nou wie weet kan DVS daarvan profiteren. Prachtige paas, Maarten van Dijk op Omar El Ghazouani. Hier aan de rechterkant, komt hij, passeert makkelijk zijn tegenstander, oh, op de paal en weer. Oh jongen, jongen, jongen nog eens naartoe. Dit had DVS 33 een doelpunt moeten opleveren. Sam de Wit, Maarten van Dijk. We blijven het proberen DVS. heel goed. El Ghazouani. Prachtige beweging. En daar een uh, vrije trap. Op een heerlijk punt. Even een uh, spuitje erop. Ik denk dat het uh, toch uh, Salasiva zal zijn. Aanloop. Schot. Naast. Wederom. Het zal toch op een gegeven moment een keertje moeten... Gebeuren, dat gaatje. Die bal tegen het net aan. Zoani, heel listig paasje. Die paas komt niet aan. Niet goed gezien. Daar weer goed gelezen Ben Moussa. Strakke bal. Bijna Roemion daar. Trekt weer naar binnen. Zet de bal voor. Maar wederom koppend naast. Ja, de speaker zegt dat er. Uh, Martin staat niet op het wedstrijdformulier van de KVB. Dus ja, dan uh, mag je niet zomaar meedoen. Anders kunnen wij ook meedoen. Wij staan ook niet op het wedstrijdformulier. Hij staat er inderdaad niet op. Ik heb het net gecontroleerd. KVB. Timo Pluk komt weer terug. Ja, het, het veld in. Hij stond al denk ik onder de douche. Zo van, nou, tweede helft speel ik niet meer mee. En dan gaat Martens uh, meedoen. Maar, nee hoor. Hij moet gewoon weer meedoen. Ik ga zo bereikt, maar hij gaat door. Maarten van Dijk nu. Gaston, nee, Salasiba, altijd weer een mannetje, die net op tijd, uh... ja, daar bijna toch een kans. In dit geval van uh, Guido van Dijk. Dit is ook van Dijk, maar dan uh, Maarten van Dijk. Bal wat kort, raakt hem niet goed is een beetje het spelbeeld de hele tijd. Maar ook uh, dat we hem gelukkig snel weer terug hebben. Goed, één uitbraak en uh, opletten geblazen. Roemion er voorbij en helemaal voorbij. Maar geen voordeel dat de scheids uh, iets later uh, die fluit moeten inblazen. De, uh, ja, dan, uh, hij kon nog gewoon doorlopen. Niemand raakt hem en die zit er lekker in hoor. Stef Nijland. 1-0 voor DVS. En dat is wel uh, terecht te noemen. Fijn. Stef Nijland weer belangrijk in een thuiswedstrijd. Na de vorige keer uh, de derby. Wat gaan we doen? Maarten van Dijk terug. Salasiva. Maarten van Dijk. Salasiva. Heel mooi. Goed gespeeld. Nou, Romeon Stef Nijland. Niet alles gaat goed raakt de bal verkeerd iets te veel het lichaam achterover Oh oh oh wat is dit goed bekeken. Bijzonder mooi. Nou, Omar El Gazouani komt hij. Gazouani. Nee, weer niet. Keeper, tuurlijk. Daar staat hij voor. Vrolijk. Prachtige paas. Romeo is het scoringsdrift ook echt volledig kwijt, Remyon. Nick de Bond. Merkan. Zet de bal daarvoor. Oh, oh, oh, oh, oh. Een mogelijkheid. DVS, let op uw zaak. S-A-E-C-K. Het het ziet er solide uit bij DVS. Misschien in de overname is het BMW uh, Rubion, kan alleen op de keeper. Lekker door. Goeie goal, een goede counter. Het is uh, Roemion Die de wedstrijd tegen het En uh, DVS op een 2-0 zet in het een lekkere driepunter. Nou, dan kan de extra tijd misschien wat korter. Ja, De Vries. Uh, je hebt uh, vanmiddag uh, gekeken naar een uh, ja, mooie wedstrijd, denk ik. Ja, vond ik ook. Uh, zeker de eerste helft. Toen waren we heel best wel dominant en uh, voetbal een mooie uh, combinatie. En, uh, alleen ja, uh, de eindpaars of dat we net niet de goede bezetting voor de goal hebben, blijft die 1-0 uit. En dan uh, ja, ga je met de 0-0 de rust in en dan uh, ja, hoop je de tweede helft dat we uh, het weer door kunnen trekken. En dan is het wat rommeliger. En, uh, uit de vrije trap maken we de 1-0. En dan, uh, ja. Uh, en nog op het laatst dan, uh, een mooie counter met uh, Benna die de 2-0 maakt. Uh, ja, maakt het feest compleet vandaag? Ja, het maakt het feest inderdaad uh, compleet. Een uh, 2-0 overwinning. En dan ook nog met uh, ja, zulk goed uh, combinatiespel. Wat, wat er langzaam maar zeker toch weer steeds beter in begint te komen. Vind je dat ook niet, uh, Jaap? Ja, zeker weten. Uh, de, twee weken geleden bij ASWA vond ik al dat we de tweede helft uh, al vrij goed speelden. Uh, creëerde creëerden toen ook veel kansen. Uh, alleen we maken ze dan niet af. Ja, uh, net nou, vandaag dan ook weer meteen vanaf de eerste minuut vond ik dat we echt heel goed speelden. Dominerend. Uh, uh, ja, kort, klein, of klein en dan weer wat grote, goede... Uh, op basis van uh, Sem over de lengte naar Benna, uh, dat was gewoon hartstikke mooi om naar te kijken. Uh, ze, ze groeien ook, uh, groeien ook uh, in hun uh, rol. Uh, zo'n Hilal, uh, Ben Moussa en, en, en Stef die vinden elkaar blindelings. Ja, dat is, uh, dat is genieten, zeker uh, in zo'n wedstrijd. Als je ziet de jongens die uh, weten wat er gevraagd wordt, weten van elkaar wat ze kunnen. Wij zien het natuurlijk ook op de trainingen heel vaak, hè, maar uh, nou, als je ziet op de wedstrijd. Ja, dat zou de jongens heel belangrijk uh, voor ons zijn. En uh, als we dan de bal hebben, dan kunnen we ook echt goed, goed doorvoetbal meteen. En dan heb je ook nog aan de rechterkant in het rechte verdedigingsblok, ook nog zo'n Irren uh, Jafous die echt zo makkelijk speelt. Ja, nee, dat is ook uh, fantastisch om te zien. Uh, hij, hij was al een paar weken goed op bezig op de training. En uh, we vandaag kozen we voor hem om in de basis te spelen. En uh, ja, ik vind dat hij het fantastisch gedaan heeft. Ja. Dit uh, kan uh, misschien nog wel weer uh, tot mooie dingen uh, leiden. Want ja, volgende week begint uh, de derde periode. Ja, nee, dat klopt. Ja, goed, we, wat je net al zegt, we zijn groeiende en uh, we worden met de week uh, beter. Uh, het team is ook uh, ja, naar elkaar toe aan het groeien, vind ik. Uh, nee, we hebben denk ik best wel heel veel kans om, om daar weer wat voor uh, of, of voor die derde periode te gaan. Ja. Nou, ik, ik wou in ieder geval uh, namens de kijkers, uh, namens DVS-TV en ook namens mezelf bedanken voor uh, ja, het spelniveau. Het, het was heerlijk om naar te kijken. Ja, nee, nee, dat is zeker leuk om uh, op zulke wedstrijden dat te laten zien aan het publiek. Uh, dat we echt goed kunnen voetballen. En uh, we hopen dat uh, de komende weken te blijven doen. En, uh, hey, want we hebben de mensen ervoor. Uh, nou ja, ik, uh, ik zie je wel uh, mooie, mooie weken tegemoet. Oké, okay, bedankt Jaap. Dank je wel. Ja, ja. En succes verder. Ja, zeker. Dank je.